dag van het betere bladewerk. Check die skates. Dit zijn mijn allereerste aggressive skates, USD Swayze. Ik heb die gekocht na mijn fenomenale skatesessie met Stilo. Een maat die al meer dan 20 jaar rolt. De link naar die video vind in de beschrijving. Maar aggressive skates of niet, ik ben nog altijd Tim van der Mensbrugge. Vandaag sluit ik een keer een nieuwe richting in met mijn verslaving aan inline skaten. Met zijn stokhoude aggressive skates zag ik stilo grinden op trappen en drempels en al. Ik dacht, fuck, dat ziet er wijs uit. Ik wist, ik moet dat ook kunnen. En dus bestelde ik mij de USD's waarmee je dat me nu voor de allereerste keer ziet rondrollen. Ja, lap, en door die stom corona moet ik er blijkbaar een mondmasker rond mijn muilen wikkelen. In dit sporttermijn mogen je mondmasker alleen maar afzetten als gerookt. Sporters die niet roken zijn verplicht onder ademhaling heel de tijd te bluimeren. Als een burgerman ga ik me daaraan houden. Maar help er mij aan herinneren dat ik ooit in de voortuin kak van de Charles de Tienne-regel heeft bedacht. Dat is hier touw het skatepark van de Blaarmeerse. Hier, 200 meter verder, ligt er een spectaculair en nieuw skatepark. Maar ik reed neerlige, er zal nu niemand meer op dat oud skatepark rollen, dus kan ik daar ongestoord wat dingen proberen. Je moet weten, ik heb totaal geen ervaring meer ramps en rails en van die toestanden. Dat is een compleet onbekende wereld voor mij. Maar ik wil wel gaan rollen in die wereld. Alleen moet er niet te veel mensen op staan te kijken terwijl ik mijn stuntligheid bot vier. Nu kunt u afvragen, is het als complete newbie wel verstandig om uw eerste stappen in het aggressive skaten te zetten op constructies die bij kan uit elkaar vallen? Ik zal u zeggen: nee, vreverstandig is dat niet. Maar wie dan mij een beetje kent, weet dat ik de verstandigste optie meestal ook de minst spannende vind. In een half pipe trek ik me nog het meeste aan. Als ik daar val, dan is de mens nog op een redelijk glad oppervlak. Een paar maanden geleden kwam alkeer naar hier met Stilo. kwam in aggressive skates toen nog niet, maar kijk wel vol bewondering naar stilo's en kunsten. Check them! Mijn geen illusies. Het zal nog duist lang duren voor je dat ik stilo zijn niveau nog maar benader. Maar kijk, ik moet ergens beginnen, een beetje vooruit rollen, een beetje naar rollen. Het zal wel. Op mijn niveau was zelfs dat belachelijk quarterpipe een uitdaging die mij deed afvragen. Ben ik er niet oud voor? Zou ik niet beter gaan kleuren wie is mijn paar andere bejaarde dertigers? Hola, en waar zit ik nu om uit de keer? In het nieuwe skatepark, godverdomme miljarden. Die. Passeerde je daar juist de skateboarder langs het oude skatepark en hij vroeg aan mij: wat doe je hier? Probeer om mijn poten niet te breken, zei ik. Maar gast, je moet naar het nieuwe skatepark, zei hij. Ik moet alles nog leren, ik ga daar nu in de weg van het jonkvolk gaan rollen. Onzin, zei hij. Het is daar dat ik moet leren. Up, kom maar mee. En dat is hier dus de bouw. Ik wist onmiddellijk, ik wil me daarin smijten. Pak weg over jaren of zo. Spoiler alert voor een van de volgende filmpjes. Het zal veel eerder zijn. Shit, waarom was ik niet van de eerste keer naar hier gekomen? Deze plaats is de king. Ja, er zijn veel mensen die op een stuk timmerhout rondrollen, maar dat wondert niet. Het is hier dat ik moet zijn als ik mijn skills wil upgraden. Hier ga ik dingen leren die ik een jaar geleden nooit voor mogelijk had gehouden. Check dat meisje met die naal. Heb je het gezien? Je is gewoon op die quarterpipe gerold. Als zij dat kan, moet ik dat ook kunnen. Dus lieve vrienden van de vrolijke wielen, terwijl ik daar voor de eerste keer rondrolde, stond mijn besluit vast: ik ga hier de komende weken zwaar komen oefenen. Dit skatepark is te cool om te negeren. Zelfs al beweeg ik gelijk een roestige ijzerneken. Ik ga die aggressive skates gebruiken wat ze voor dienen. Met trouwens wel aan dat die aggressive skates nog redelijk rap bollen. Het is niet dat je er niet op straat mee kunt komen. Oké, okay, zo genievredig hand. Maar het is ook niet alsof ik rol op klompen. Het gaat vooruit. Het gaat zelfs verbazend goed vooruit. gezien ben ik altijd vrij jaloers als ik andere mensen in een kajak of een canoe op de lei zie doberen. Dan denk ik, verdomme, ik was zelf ook kunnen gaan varen. Maar van die jaloezie heb ik geen last als ik zelf op inline skates sta. Zelfs meer aggressive skates is dikke fun om mijn helling af te dalen. Verdomme, ik dat ik nu verslaafder ben dan nooit aan dit rollende tijd verdreef. Dit is alweer het einde van het filmpje. Je mag op like klikken als je wilt. Dan zal ik dankbaar hoofd buigen. Je mag u ook inschrijven op mijn kanaal. Dan zal ik zelfs mijn romp buigen. En zeer binnenkort mogen je nog meer filmpjes verwachten van in het skatepark. Salutjes, yo.